Hallo allemaal, welkom in een nieuwe video. Nou, Je ziet, Larissa en ik hebben onze jas aan, want we gaan echt uh, de deur uit. Maar we dachten, het is wel handig als we nog even een kleine intro doen van wat we gaan doen vandaag. Je hebt het ook kunnen lezen in de titel, maar we gaan straks naar een disco drive-thru. Waar je dus hamburgers kan halen van uh, meneer Smakers. Nou, Jullie hebben al onze drive-thru video gezien in april van een arbeid drive-thru. En uh, nou ja, nu zijn we dus weer in tweede lockdown. En, en deze keer gaan we hamburgers, gaan we dus nu hamburgers halen. <laughs> het is niet het nieuwe drive-thru, hij was er al wel. Maar het schijnt wel dat ze hem nu iets uh, meer crazy hebben gemaakt met nou, disco-stijl. Dus uh, we hebben vet honger. Dus uh, we gaan gewoon. Nou, we zitten in de auto en we gaan dus onderweg naar Brodders. En uh, dat zit dus in Bunnik. dat is een uitgaansgelegenheid waar wij vroeger wel eens zijn geweest. <laughs> en uh, nu uh, is het dus omgetoverd tot een disco burger drive-thru. Dus dat vind ik wel weer een hele leuke innovatieve manier van uh, de uitgaansclubs om wat anders aan te bieden. En dat is vanuit Utrecht ook maar een heel kort stukje. Dus dat is ook wel heel erg fijn. <laughs> alright we zijn aangekomen bij brothers en we zien hier wat auto's wachten we zien een bordje met welkom en uh, we proberen onze weg te vinden naar de ingang <laughs> we eens, yes. dat we niet de enige zijn hè? ja precies het we is wel mensen. echt uh, friday night woep woep! nou we zitten ondertussen even het minuut te bekijken ik weet het al meteen ik neem tante tamara dat is een burger met truffelmayo namelijk en vind ik heel lekker klinkt heel lekker dus... Die ga ik misschien nemen. Of ik neem de meneersmakers. Dat is een beetje een soort van klassieke De burger. classic, de classic. Ja. Dat lijkt me ook wel heel lekker. Sowieso frietjes erbij, drankje erbij. En uh, ja, kom maar door. Oké, okay, Larissa zit nu te zeggen dat ze het echt superleuk vindt dat we in de reis zijn. Ja, het is een van de weinige keren misschien dat ik dit zou zeggen. Maar ik vind het gewoon leuk om te zien dat de mensen voor ons staan. En ik zie nu allemaal mensen achter ons komen. En het geeft gewoon een beetje een soort van voorpret. En ik denk dat we dat en wel nee, hebben. En je zei, dat geeft een beetje de club experience. Ja. Terwijl, ja... Ik vond rijden altijd juist heel erg vervelend. En de club experience ervaar ik meer in de club. Ja. <laughs> maar ik snap wel wat je bedoelt inderdaad. Dus uh, misschien kan ik ook alvast inzoomen hoe het er verderop uitziet waar je zo naar binnen gaat. Kijk, daar gaan we naar binnen bij die lampjes daar. Dus we filmen straks wel als we binnen zijn. Er staat zelfs een, uh, een bouncer. Is, is die wel gesmolten? Nee. Oh. de kaas nog afhalen. Ja, doe maar. Mag ik hem ook door bakken hebben, de hamburger? Ja. Tante Tamara alsjeblieft Ja uh, Door bakken burger Ja uh, Frietjes erbij Ja, twee keer de frietjes Ja Een iced green ja, oké. En een iced tea sparkling Alsjeblieft, Dankjewel. mag ik Dankjewel. doorrijden, eet smakelijk Dankjewel, Dankjewel. Uh, Is de kaas gesmotten? Nope. nope Mag ik hem vervangen? vervangen. Paas, kaas? Nee nope. Oké. Okay. Okay. <laughs> wow, party time. Ja, ik weet niet hoe we te gaan doen met audio straks. Maar dat meen je niet. <laughs> straks kregen we een ongeluk in die burger, maar Kijk hoe leuk het eruit ziet. Je hoort dus partymuziek. We moeten misschien straks de audio wegdraaien in verband met uh, rechten en zo. Maar ja, dit is toch wel heel feestelijk zo. Burgers. In twee zakken. En uh, Larissa probeert ons nu veilig naar buiten te uh, krijgen. Oh, en oh, ik heb er zo'n zin in. in. Het ruikt echt ontzettend lekker in deze auto. En we gaan nu even kijken. Ik denk dat we gewoon even ergens kunnen parkeren. Ja, daar zo. Om uh, wat op te eten. Dus ik vond het wel heel erg leuk, toch? Ja, zeker. Het was wel even een. Uh, ik had wel een momentje dat ik dacht. Als dit onze party experience is in 2020, is dat wel een beetje sad. <laughs> maar het was wel echt oprecht leuk. Oké, okay, we willen de buit eventjes laten zien natuurlijk. We hebben frietjes met mayo. En dan hebben we hier uh, een burger. Dit is degene uh, met truffel Oeh. Oh ja, dit was de... Wat heb je nou genomen eigenlijk? Meneersmakers ja, volgens, volgens mij. mij ik weet niet wat het is. Het was ook best wel snel klaar. Dus dat was best wel uh, mm -hmm. chill. Maar zie ik hem ook misschien wel jammer. Omdat het... Wel gewoon een grappige experience is om daar te zijn. En er is even ook frietjes en dan hebben we hier ook nog wat uh, drinken. Dus we staan nu heel eventjes op de parkeerplaats te kijken naar mensen die komen. En dan gaan we het lekker opeten. Nou, ik heb dit wel eens gezien. Ik weet niet of het echt een hek is. Maar dan doe je dus je frietjes hierin en je mayo. En dan heb je gewoon alles lekker bij elkaar. Hartstikke handig. En kom -kwap, compact. Zo, kom kwap. <laughs> wat wilde ik zeggen? Hey joh. <laughs> Gaat het. Ik heb honger. Ja, je hoort het, hè? Ja, ons. je hoort het echt. We <laughs> kunnen niet meer praten. Ik probeer de camera ook even neer te zetten. Larissa heeft uiteindelijk toch kaas, maar... Komt helemaal goed. Nee, volgens mij is er één snipper, hoor. Oh, het is één. Oké. Okay. Dus volgens mij is er aan de hand met de auto van de buren. Ja, dus volgens mij... Dat herinnert mij eraan dat we even het lichtje uit moeten doen... voordat anders onze accu ook oh. uh, uitgaat. <laughs> Oké, okay, we gaan even eten en dan doen we deze uit. Bye! Nou, lekker gegeten. Ik moet zeggen, ik heb nog niet eens alles op. Dus dat ga ik lekker bewaren voor vanavond. Ik zag je echt kijken wat het f**k je aan het zeggen. Nee. Hebben we lekker gegeten? Nee, we, zaten net, we hadden het er net over van um, ja. nee, dat, dat het eigenlijk wel heel chill is dat je buiten de deur kan eten. Het is toch wel fijn dat je dan, uh, ook al zitten we nu in onze auto te eten. Het is toch even, ja, even de deur uit. Even die even, huiskamer uit. Even wat anders. Het voelde ook echt eventjes als een uisje. En ik merk gewoon dat ik daar ook echt wat behoefte dat, aan had. Ja, dat, dat mis ik toch wel. Dus uh, mocht je je een keer vervelen. Je hebt zin in een burger. Dan kan je dit zeker even checken. Je weet nu een beetje wat je kan verwachten. Ja, heel erg bedankt voor het kijken weer naar deze video. Laat ons inderdaad even weten wat je ervan vond. Of je ook wel eens dit soort dingen hebt gedaan. Want volgens mij door het hele land door heb je dit soort leuke uh, drive-ins en uh, toestanden. Dus uh, laat ons even weten... Duimpje omhoog, of course. Yes. En tot in de volgende video. Bye! Bye.